Welkom bij Hiwelo! Zo, so, apparently omdat quarantaine is, maak ik terug YouTube-video's. Ik vond het echt de max om al die comments te lezen, om te zien dat er wel echt nog wat oude garde zijn. Ik wil veel skate video's beginnen maken, de zomer komt er ook aan. Ik gewoon step up my skate game. Al mijn maten zijn fucking goed. En ik voel echt dat ik suck. Hey, what the fuck? Dus daar wil ik sowieso aan werken. Laat ook even weten welke films dat jullie checken tijdens quarantaine. Dat geeft mij inspiratie ook voor mijn eigen films, videoclips, projecten. Drop die sowieso in de comments. En laat ook even weten wat dat jullie allemaal doen tijdens quarantaine. Bro. Iedereen werkt dus een fucking tijd Bro. Daarnaast big shout out to my mom. For making this. Uh -huh. Is het nog is of niet? En nee, het is niet voor de show. Mijn mama heeft echt zo absorberend middel erin gestoken. Pina het maken, weet je, hallo zeg. Tegen wie? Tegen die camera. <laughs> Mag ik even een zaag gebruiken? Ik heb alleen een kettingzaag. Ik ga gewoon sowieso lols blijven maken. En dan nog wat andere series, gelijk dat ik vroeger had. Bijvoorbeeld Lucas Versus. Dat kan ik misschien opnemen tegen wat andere YouTubers. Lijkt als Janos nog een keer uit zijn graf komt. Of Rapsai, of Tune, Syrup Fucking Doryarne. I know you're watching. Flora van Crossplay. Die guy is echt terug back. I love it. Bring back the community. Tijden op Gameforce, waar we allemaal waren, maar niemand elkaar echt kende. Maar wel zo connectie voelde. Dat was toch geweldig? Misschien is dit gewoon zo'n nostalgisch gevoel dat ik nu krijg tijdens de quarantaine. Maar... Ik weet niet. We zullen wel zien zeker. Yeah. Bye bye guys. Love you.